Ja, filmen voor de familie Romein, ja filmen. Papa en mama. En sessie. Dat, hebben. Dat wordt dan een Echt, hele leuke he? video. Ja, we zijn weer. Papa, mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie Romean. Ja, filmen voor de familie Romein, ja filmen. Hoe kan dat dan? <laughs> oh je hebt zo fijn. Waar zijn ze? Ik heb ze al opgegeten. Ja, heksmama. Gisteren ook. Het sprookje was compleet toen je thuis kwam. Ja, precies. Maar goed, uh, we zijn dus alleen. Dus we moeten deze vlog echt gewoon met z'n tweeën doen. Dat is echt familie Romein met z'n tweeën. Ja, ja, ja. We gaan... Uh, dit bakbeest, wat al heel oud is en die we hebben gehad van uh, een oude buurman van ons. Wat gaan we daarmee doen? de Pakdamer! Yeah. Ja! Nee, we gaan een uh, nieuw uh, aquarium kopen. Nu we alleen zijn, uh, hebben wij de tijd om een uh, nieuw aquarium te kopen. Hard nodig. Want deze uh, is niet zo energizanig. Nou, deze tijd... Uh, moet dat wel energiezuinig zijn. Dat We ging nog wel wat mee in met ons. Nee, ja, tas toch? Moet je horen. Hoor je het? Nee, ik ben doof. Ik ook niet. Maar dat ga ik wel, jeetje. Hé, hey, kom maar. Kom maar in de auto. Een hele achterkant voor jezelf, meis. En ik heb hem buiten gelaten. <lacht> ja, hey, de beat, zo... <laughs> het staat... Het zal er binnen, heerlijk hè. Mijn poepies, ach mijn poepies ruiken de best! Maar waar gaan we nou heen? We gaan naar tuincentrum De Hofsteden. De Hofsteden? hè? Ja, het ziet alleen het tuincentrum, hè? Nee, het is echt van alles, dus... Uh, maar we gaan alleen naar de aquariumafdeling, want ik ga het niet helemaal... Uh, Pluitjes kijken... Ai! Uh... Hey. Hey. Waar zijn we? Uh, Hofsteden. Hey, we gaan even een aquarium uitzoeken. Ja, pak je het Helaas mochten we hier in dit tuincentrum Hofsteden niet filmen, dat doen we gewoon dan ook niet. Het, uh, en uh, hier buiten regent het. Maar we hebben het aquarium. Mama gaat nu de kar terugbrengen. En we hebben het aquarium, en die gaan we u zo laten zien thuis wat we allemaal hebben. Want uh, die regen was er niet te filmen en we willen de camera niet slopen. Want die is natuurlijk van uh, Westlandshoop.nl we zijn er weer. Waar? Daar. Ja. Nee, we zijn er weer. We gaan het aquarium eruit halen. En dan uh, gaat ik hem klaarzetten. En dan gaat mevrouw uh, de vissen eruit halen. ik zeg. En dan uh, gaan we het nieuwe aquarium de kast op. Dus. Uh, Watchmate. Wat ben je nou weer aan het doen? Echt hè? Ja, zal Jij zou wel met rondbulzing mee kunnen. Die vist ook graag. Ja. Papa gaat nog even aan het werk. Ik heb uh, wat webdesignwerk te doen. Ik uh, ben een uh, religieuze gemeenschap aan het opzetten. Degenen die het Spaghetti Monster Min of versnaden gaan naar de hel. Ja, <lacht> uh, maar... <lacht> nee, ik doe er serieus over. Dan bid mij. Oh. Het is heel serieus. Ik ben een religieuze gemeenschap aan het opzetten. Meer later daarover op deze pagina familie Romein. Nee, daar ga je niet de pagina voor gebruiken. Ja, ik weet het ook niet. Ja, wel ik ga wel de pagina vertellen waarmee ik bezig ben en wat de kledingsoort van mijn religieuze object uh, wordt. Dus nou ja, dat horen u later. Ik ga nog even aan het werk en. Uh, ramen. Maar is het niet handig nog even dit te doen? Kijk, ik kan toveren. Hup, hup. Zie je? Hup, hup. Je hebt licht. Het aquarium is voor de helft leeg. Ja, hij moet veel leeg. Het water moet eruit. Ja, baas. Weet je wat Sanne dacht? Mama. Dat we dit aquarium met water en al even op de grond zouden zetten. Ik weet niet hoeveel erin gaat, volgens mij is het zo'n 100 liter bak. Dat we die even met z'n tweeën, met z'n tweeën nog wel. Niet met een heftruck, nee. Met z'n tweeën eventjes op de grond zetten en die nieuwe, deze, die Superfish, wacht, wacht, wacht, wacht. Deze, de nieuwe, in het wit, dat we die wel even daar neerzetten, ja. En dan overlaten lopen zeker, het water. Ik zie er heel anders uit dan net. Klopt, klopt, klopt. We zijn er weer meer dan een week verder. Uh, een drukke week gehad, veel gebouwd, daar ga ik jullie nu even wat van laten zien. En daarna ga ik deze vlog afsluiten. Ja, heel veel gebouwd en uh, bezig geweest uh, in de tuin. Ja, ondanks dat het niet zo mooi weer was. Maar goed, het aquarium dat staat en uh, ik denk dat we uh, deze vlog kunnen gaan afsluiten. Oh wacht! Ik laat jullie nog even de buiten zien, wacht. Zo, kijk, en dit heeft die uh, gekke buurman van mij uh, in een weekje tijd uh, neergezet. Zijn is het ook mooi. Ik zeg niks, ik zeg niks. Ja, maar niet tegen jou. Ja, ik, ik praat tegen de kijkers. je zit nu ook van, ja, zit niet zo door Michel heen te praten. Maar goed, dit is dus het hekwerk geworden van onze tuin. De tuin is een beetje opgeknapt en ja, we hebben gelijk aan. Nou ja, goed, bedankt allemaal voor het kijken. Ik uh, hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En vonden. Die maken, hè. Maar goed, uh, willen jullie meer zien? Druk dan even op het belletje. Druk op abonneren. En geef ook een duimpje omhoog. Hè. Hey, tot later, dus tot de volgende. Ciao.